Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 3 augustus. Wandel in dezelfde gunst als Jezus. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Lucas 2, vers 52. Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en mensen. Vanaf zijn kindertijd stond Jezus in de bovennatuurlijke gunst van God en mensen. In feite was Hij zo geliefd dat Hij nauwelijks tijd had voor zichzelf om te bidden of tijd door te brengen met zijn hemelse Vader. Zelfs degene die niet in Hem geloofden als de Christus, erkenden dat Hij wandelde in de gunst van God. De bewakers die door de Farizeeën waren gestuurd om Jezus te arresteren kwamen terug en zeiden Nog nooit heeft de mens zo gesproken als deze mens. Zie Johannes 7, vers 46. En tot het einde van zijn leven, zelfs terwijl hij aan het kruis hing, erkende het volk dat God met hem was. Zie Lucas 23, vers 47 tot 48. Dezezelfde gunst is beschikbaar voor jou. We moeten nooit vergeten dat ongeacht wat er gebeurt, we in de gunst van God en mensen kunnen staan. Zie Lucas 2, vers 52. Maar zoals bij veel goede dingen in het leven, moeten we in God geloven om het te ontvangen. Dus leef vandaag in geloof, volledig vertrouwend dat God je de gunst geeft die Jezus had. Achter omstandigheden die in je leven komen, geloof God voor de bovennatuurlijke gunst. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heere God, ik weet dat dezelfde gunst waar Jezus in stond beschikbaar is voor mij. Help mij om in geloof te wandelen, zodat ik vandaag in de gunst ben bij U.